Je hebt vrijheid. Uh, het is leuk om met klanten om te gaan. Het is afwisselend werk, leuk werk. Het is ook, uh, ja, zomers heb je het uh, naar je zin. In is dus winters is het wat moeilijker, kou en alles. Maar het is heerlijk werk om te doen. Het is geen 9 tot 5 maan. Ja, je, je beleeft zoveel onderweg. Je maakt echt wel uh, mensen blij. Gewoon de natuur. <laughs> en je zit wat hoger, dus je ziet iets meer dan, uh, dan in een personenauto. Dus uh, de ene keer is het leuk en de andere keer is het wat minder. Dus, uh... Maar ja, dus met alles. Ik uh, weet nooit wat mij te wachten staat, dus uh, ja, elke dag is weer anders. Het is nooit saai, zeg maar. Dus... En uh, ja, ik heb hiervoor in het transport best wel wat gedaan, maar dit is het leukste werk wat er is. En ik kan nog steeds fluiten naar mijn werk, dus dat is, dat is, dat is gezellig gewoon.